Hoi, ik ben Danielle en deze video geeft een overzicht over de ziekte diabetes en de verschillende vormen hiervan. We gaan het hebben over de verschillende types diabetes, de diagnosticering daarvan en de overeenkomsten en verschillen tussen type 1 en type 2 diabetes. Er zijn twee aandoeningen die diabetes heten: diabetes mellitus, oftewel suikerziekte, die ook kortweg diabetes wordt genoemd, en een totaal andere ziekte, diabetes insipidus, waarbij het hormoon ADH ontbreekt. Deze video zal gaan over diabetes mellitus. Er bestaan twee hoofdtypen diabetes, diabetes type 1 en diabetes type 2. Bij type 1 is insuline afwezig. Bij type 2 luistert het lichaam niet meer naar insuline, oftewel het is insulineresistent. Hierdoor kan glucose niet meer vanuit het bloed naar de cellen. Wat er gebeurt is dus dat glucose in het bloed opstapelt, dat noemen we hyperglycemie, en dat de cel juist geen glucose meer krijgt voor energie. Daarom wordt ook wel eens gezegd starvation in the midst of plenty, voor in tijden van overvloed. Ook zijn er wat subtypes van diabetes, zoals Lada, een variant van type 1 diabetes die langzamer ontstaat en op een oudere leeftijd dan de typische type 1, Modi, een genetische aandoening waarbij de pancreas niet genoeg insuline kan maken waardoor je een beeld krijgt dat lijkt op diabetes type 2, dat zich al uit op jonge leeftijd. Zwangerschapsdiabetes, oftewel diabetes gravidarum. Door zwangerschapshormonen reageert het lichaam vanaf ongeveer de 24e week van de zwangerschap minder goed op insuline, waardoor een type 2-achtig beeld ontstaat. Na de zwangerschap gaat het meestal over, al heb je een kans van 50% om op latere leeftijd de echte diabetes type 2 te ontwikkelen. Secundaire diabetes, waarbij de diabetes onderdeel is of gevolg is van een andere ziekte, zoals een pancreatitis, een alvleeskeerontsteking, waarbij de plek waar insuline wordt aangemaakt is aangedaan, of een hormoonaandoening die ook invloed heeft op het hormoon insuline. En dan nog de iatrogene diabetes, oftewel veroorzaakt door medisch handelen, meestal door medicatie zoals prednison. Hierdoor ontstaat insulineresistentie wat lijkt op het beeld van diabetes type 2. Of er sprake is van diabetes kunnen we op meerdere manieren testen. We kunnen nuchter glucose prikken om de diagnose te stellen door te kijken of er sprake is van een hyperglycemie, oftewel na ongeveer 8 uur geen eten of drinken kijken hoe de glucosespiegel is. Als er 2 maal een hogere waarde is dan 7 mmol per liter dan spreken we van diabetes of als het 1 keer hoger is dan 11. Ook kunnen we de HbA1c meten. Aangezien er superveel glucose in het bloed zit, zie je dat de glucose gaat vastplakken aan de rode bloedcellen. We kunnen dan meten aan hoeveel Hb glucose is vastgeplakt. Deze meting gebruiken we vaak om de ziekte te controleren en hoe het gaat met de behandeling, want het geeft een beeld van de glucosewaarde van de afgelopen 2 tot 3 maanden, de levensduur van rode bloedcellen. In de video's over diabetes op de Juf Danielle Academie kan je meer leren over de ziektebeelden en hun behandeling en over de complicaties. Nu wil ik vooral een overzicht geven van de overeenkomsten en verschillen. Diabetes type 1 maakt ongeveer 10% uit van alle diabetesgevallen. Het begint meestal op jonge leeftijd, ergens tussen de 0 en de 35 jaar, met een piek rond de 12 jaar. Het is een auto-immuunziekte, dat betekent dat de T-cellen van je eigen immuunsysteem de insuline producerende cellen gaan aanvallen. Hierdoor kan je dus geen insuline meer aanmaken en zie je dus een afwezigheid van insuline, waardoor een hyperglycemie ontstaat. Echter, de cellen hebben geen toegang tot deze glucose en gaan dus vet en spier afbreken. Hierdoor ontstaat een beeld van afvallen, polydipsie, veel drinken, polyurie, veel plassen en glucosurie glucose uitblassen. In de meest uiterste vorm ontstaat er een levensbedreigend ziektebeeld: de diabetische ketoacidose. De behandeling van diabetes type 1 is subcutaan insuline toedienen, zodat de glucose alsnog naar de cellen kan. Als de ziekte medicamenteus niet goed gereguleerd is, kan dat leiden tot zowel hyperglykemie als hypoglykemie. Op de lange termijn kan dat gevolgen hebben omdat het bijvoorbeeld de kans vergroot op hart- en vaatziekten, blindheid, nierfalen, polyneuropathie en vertraagde wondgenezing. Diabetes type 2 is ongeveer 90% van de diabetesgevallen en komt dus veel vaker voor dan type 1. Het komt meestal voor op de oudere leeftijd en is er gevolg van een combinatie van leefstijl en genetische aanleg. Door meer overgewicht op kinderleeftijd komt diabetes type 2 nu ook relatief vaak voor op kinderleeftijd. De naam ouderdomsdiabetes wordt dus niet meer gebruikt. Centraal staat dat er door langdurig verhoogde insulinespiegels een resistentie voor insuline is ontstaan, waarbij de weefsels niet meer reageren op het hormoon waardoor de hyperglycemie ontstaat. In de meest uiterste vorm ontstaat er een beeld dat HHS heet, het hyperosmolaire hyperglykemische syndroom. Een diabetische ketoacidose zie je vrijwel nooit bij diabetes type 2. Doordat het probleem insulineresistentie is, is de behandeling dan ook niet subcutaan insuline inspuiten, het weefsel is daar immers resistent voor, maar er wordt geprobeerd de oorzaak weg te halen, door dieet, bewegen en afvallen. En als dat niet voldoende is, bestaan er ook orale antidiabetica, zoals metformine, die de gevoeligheid van de weefsels bevorderen. Bij een ernstige type 2 diabetes kan het zijn dat de insuline producerende cellen zo overbelast zijn dat ze niet meer functioneren, waardoor soms subcutaan insuline noodzakelijk is bij diabetes type 2. Ook diabetes type 2 heeft langetermijngevolgen zoals hart- en vaatziekten, blindheid, nierfalen, polyneuropathie en vertraagde wondgenezing. Over diabetes type 1, type 2, diabetische ketoacidose en de langetermijncomplicaties van diabetes heb ik video's die dieper ingaan op de stof. Log in op de Daniella Academie op www.jufdanielle.nl om ze te bekijken. Als je meer wilt weten over de werking van insuline en glucagon, dan wil ik je de video Glucosespiegel aanraden, te zien op zowel mijn website als op dit kanaal. Klik op de video linksboven om naar de video te gaan. Heb je wat gehad aan deze video, geef hem dan een duim omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken!